We zijn hier voor de Student Event Game op de HAN in Nijmegen. De Student Event Game is een wedstrijd tussen verschillende universiteiten en hogescholen. Dames en heren, goedemiddag. De Student Event Game, editie nummer 12 wel verstaan. Aan de hand van een uitgebreide briefing over een te organiseren event, dient de student in één middag een eventconcept te ontwikkelen en voor te dragen. Het is leuk om tegen andere studenten ook te strijden. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb er zin in. Er is een echte opdrachtgever. Mijn naam is uh, Joris van Bovemeijen. Samen met mijn collega Maaike ben ik de opdrachtgever van vandaag. Dus uh, nou ja, ik betaal vandaag 20.000 euro, zogenaamd, om, uh, om deze studenten mee aan het werk te laten gaan. En ik uh, ben benieuwd of ik waar voor mijn geld ga krijgen. Een echte case uit het veld, een echt probleem. Kom maar op zeg maar. Onze organisatie is in transitie en we willen graag dat onze mensen met elkaar in verbinding komen en dat ze beter gaan samenwerken. De studenten gaan aan de slag met de voorhanden informatie. Ze zijn druk bezig. De captains van de groep hebben daarnaast een meeting met de opdrachtgever en juryleden waarin aanvullende informatie wordt geboden en waar de captains aanvullende informatie kunnen bemachtigen. Hoe ging het? Ja het is al moeilijk, het moet heel snel. Wij hebben er ja. zeker vertrouwen in dat het goed gaat komen en daarom gaan we nu heel hard aan de slag. Wat is de rode draad? Ja, waar, waar zijn jullie met elkaar mee bezig qua evenement? Er zijn professionals uit het veld aanwezig als jurylid. Ik ben event manager bij Nike. Account director bij, uh, bij Philips, verantwoordelijk voor meetings en evenementenportefeuille. Het gaat fantastisch, kun je het niet zien. Allemaal mooie post-its. Uh... Super samenwerking. Ik heb een fantastisch team. Ik denk dat we wel gaan willen. Goed voor je ontwikkeling. We gaan uh, het beste event bedenken voor uh, Bovee mij. Uh, nee. <laughs> ja. Ik sta hier met Boven mee, want wij zijn we. Het is leuk om, om collega's te zien, maar ook vooral om te zien dat studenten heel hard goede plannen aan het bedenken zijn. Uh, het is uh, werk onder druk, zeg maar. En wanneer de plannen zijn gesmeed, is het tijd die te presenteren. Aan de jury. De finale, ik ben heel benieuwd. Wat gaat er gebeuren? Jullie hebben straks drie minuten de tijd om je concept te presenteren. Iemand staat boven mij en ieder plaatje is een groep. Wat is dan dat concept zoals wij bedacht hebben? Poeh, een ballenbak. Vind ik leuk. Daarna is het tijd voor de jury om zich te beraden over de plannen en de winnaar, de partij met het beste concept. Ja, ik vond het heel leuk. De jury is eruit. Ja, zeker zijn we eruit. Enorme tijdsdruk hebben ze gehad. De pressure cooker heet dat in het Engels. Het was niet dat er eentje uitsprong. Alles had uh, mooie elementen. Dat vond ik echt heel erg knap om te zien. De winnaar! Wat staat erop? Student Event Game 2015 is... Vont is... Imus! Gefeliciteerd jongens. Ik ben echt super blij. Ja, super leuk Wat voor opdrachtgever van je? Wat kun je die opdrachtgever ge geven? En hoe reageer ze daar vooral op? Een hele toffe dag, echt heel vet. Ja, dat stop.